sauna. Nou, en of ik me dat nog herinner. Of 21 was of zo. Ik zat niet in, was net in de stad aangekomen, verhuisd, van het dorp waar ik vandaan kom. En ik ging ook een keer naar de sauna. jongen, Ik was erop voorbereid. Men had mij verteld, het is er heet, je moet je dingen doen. En ik kom daar en ze zijn ook inderdaad allemaal bloot. Een beetje. Beschaamd, ga ik natuurlijk ook bloot. En om me heen is het prachtig. Romeins, Grieks, ik wist het niet. Zuilen. En die heerlijke geur van ja, ik weet het eigenlijk niet, maar een soort pepermunt, salie. Kortom, ik ga die zou nog in. Het was heet, natuurlijk, want ik was erop voorbereid dat het heet was. En ik bleef zitten. En ik bleef zitten en ik zie mensen in en uit gaan en ook naar mij kijken en zeggen van, moet die man er niet uit? Maar ik bleef gewoon zitten, ik bleef gewoon zitten. Ik was eigenlijk gewoon doodsbang dat als ik naar buiten zou gaan, dat de deur zou klippen. Dus daarom bleef ik zitten. Na een half uur viel ik flauw. En ik er door de meester uitgehaald. Buiten neergelegd. Bijgekomen, plens water in mijn gezicht. Nou, dat was de laatste keer dat ik naar de sauna gegaan was. Laatste keer. Ik kom er niet meer. Nee. No way. No way. Daarom, uh, ik doe nu uh, tennis. Zo ook leuk. Restaurant. Een restaurant, ja. Het is dat u mij een vraagt, maar het uh, is een tijdje geleden met, uh, ik word jarig, ja, <coughs> ik krijg je cadeau, je vrouw en kinderen, eten in een uh, restaurant, ja. met een ster. Dus ik denk, nou ja, uh, Gerard Joling of Gordon of zo zal dan komen, dus uh, ik ga mee. Kom je daar in een Dat is ik helemaal niet gewend, maar uh, popsiek, prachtig, met pauzes aan de muur en met, van Marcello Mastroianni en Sofia Loren. Hey. <laughs> ja, die ken ik nog wel, van <laughs> ja, vroeger ja, ga je eten. Prachtig. De master tafelkleedje in een mooie zilveren tafel en zo dingen, heel chic Krijg je een in gebonden menukaart. Ja, je kan er geen wijsheid uit ja, hoor, dat is allemaal Italiaans, ik praat Italiaans. Maar ja, uh, ik denk dat die maar. Uh, spaghetti met de calamari geloof ik. Nou, op zich je dat. Krijg je een bord met spaghetti? Zitten er allemaal vis uh, tentakels in? Nu? Ik denk, mijn lijf is Pollen hè, dus ik denk van, uh, dat hoef ik, dat moet ik dat eten? Zeg ik tegen mijn vrouw. En uh, ik denk, ja jongens, ik wil hier gewoon weg. Maar ja, zegt mijn vrouw tegen me. zeg ik, ja man. dan moet je ophouden met dat gemoppen en een beetje dat gezuurpruim. Het is een cadeau van je kinderen. En dan ga je eten en dan ga je ervan genieten. Maar oh, ja, dus... Doe je te dan maar, hè? Ja. Dus, uh, toch een beetje proeven. en uh... Best lekker. Ze goed klaargemaakt. Stier tentakeltjes een beetje. Was eigenlijk best lekker. Ja. Dus uh, salade erbij en uh, wijntje. <laughs> dus ik heb toch wel lekker gegeten. Zou ik die anders zeggen? Dus uh, ja, was toch lekker. ga er niet nog een keer naar doen hoor, nee. Ik weet niet hoeveel het kost, maar het was duur. Dus volgend jaar uh, gaan we gewoon uh, misschien uh, Petit restaurant of zo, ook leuk. Ja, nou. dat weet ik nog van de restaurant. In de... De huis. Toch nog maar een plaat van Gerard Joling opgezet. Toch nog een beetje een uh, ster. Boerderij ja, Boerderij, ja, het is dat u naar vraagt, uh, maar uh, ja, ik kom uit een boerengezin en ze uh, zeg altijd maar zo, je afkomst verlogen je, je niet, hè, nee. We hadden het daarom thuis, uh, zes kinderen. Vader en moeder was altijd een beetje sappelen. We hadden het niet breed, dus uh, één ding heb ik mij voorgenomen, dat zou mij niet overkomen. Ook was ik de oudste voorbestemd om uh, het zaakje over te nemen. Dus dat uh, niet gedaan. Nee. Carrière gemaakt in de financiële wereld. Is goed. veel verdiend. <laughs> ja, god ja. Uh, bonusje hier. Toen uh, doe je eens wat, hè. Ja. Dus uh, ik ben nu getrouwd. En uh, heb een tweede huis gekocht. Vlakbij mijn auto's. Leven allebei nog. En mijn broer onder mij heeft dat overgenomen. Nee, ik verdien goed, prima. Dat is, uh, is helder. Hè? Alleen in het weekend is leuk. Dan ga ik naar mijn broer en dan zie ik hoe hij uh, eindjes aan elkaar knoopt en dan help ik hem. En dat uh, is leuk, leuk helpen boerderij, ja, gewoon. En dan uh, ben ik blij dat ik maandag weer uh, aan het werk kan. Geld verdienen, gewoon goed, prima. Dus, nou ja, zo hè. Nog <laughs> ja, je afkomt van logisch niet. Maar, uh, zo hou je af en toe contact. Dus vandaar, uh, ja, boerderij. <clears throat> Verder nog iets? Kerk. Kerk. Nou, wat um, doet mij deugd dat u het aan mij vraagt? Uh, ik herinner me nog heel goed, ik was elf jaar. En het was het moment dat de pastoor mij vroeg om de kaarsen aan te steken. Ik zie dat moment nog precies zo voor me. Ik steek de kaars aan, het vlammetje gaat omhoog. En ik ruik de geur van kaarsvet. En op dat moment voel ik dat de kerk in mij komt. Ik voel dat ik op dat moment een roeping kreeg. Ik werd dienaar van God. En dat ben ik sindsdien ook geweest. Iedereen die ik tegenkwam. Alle mensen heb ik verteld over mijn roeping. Over hoe, hoe, hoe God in mijn leven is gekomen. En sinds dat moment, dat ene moment dat ik die kaars rook en dat ik voelde dat ik de dienaar van God ben, heb ik het woord van God ook verkondigd. Niet zo'n beetje aan iedereen die het wel of niet horen wilde. En als er mensen zijn die het niet willen horen, dan zorg ik ervoor dat ze het willen horen, als u dat maar weet. Dus met andere woorden, dames en heren, abonneer u op mijn kanaal. Abonneer u op mijn televisie, hetwoordvangod.nl En dan zal ik u persoonlijk te woord komen staan. En ik zal ervoor zorgen dat u weet wat God te vertellen heeft. Dus dames en heren, www.hetwoordvangod.nl ik zie u daar.